Als je het wiel uh, uit de weg wil zetten, let dan altijd op de, de schijf niet ergens tegenaan zetten, zodat dat die kan beschadigen. Goeiedag, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Polsmotoren. Ik ben begonnen met de remklauw verwijderen, de verwijderen en het wiel. Uh, nu ga ik verder om de voorvork te demonteren met de clip-on. Dat is het gedeelte waar je aan vast uh, houdt tijdens het rijden. En de kroonplaat uh, los te schroeven. Dan kan vervolgens de voorvorkpoot uit. Ik wil dadelijk ook het balloflager servicen. Dus dat is verstandig om die alvast los te draaien, die moer. Want uh, nu zitten de voorvorkpoten er nog in en kun je de stuuraanslag mooi gebruiken. ...om kracht te kunnen zetten om de moer los te draaien. Deze zit over het algemeen best vast. Pas op, als hij in één keer los schiet, je dan niet ergens tegen een kruipdeel of zo aan uh, pikt, Want dat zou zonde zijn. Kijk, dan is deze moer alvast een stukje los. Dan gaan we verder met de onderste twee bevestigingsbouten van de voorwerkpoot. Op het moment dat je de laatste bout los gaat draaien, waar de voorvork mee bevestigd zit... ...zorg je dan ook altijd even voor dat je de voorvork met één hand vast hebt. Als je begint te schuiven dat hij niet ineens op je werkbank valt. Zicht je zonder onderuit. en dan zetten we hem gelijk mooi dicht. De steun. Nu dat we de voorvrookpoten eruit hebben liggen, kunnen we ook perfect het ballhoofdlager. lager, dat is het lager waarmee je stuurt, beoordelen of dat hij goed functioneert. Misschien dat je het kunt zien als je iets dichterbij komt. Dus nu draai ik aan het T-stuk, dat is de onderkant. En ik voel dat hij behoorlijk zwaar loopt. Soms zal het ook wel zijn dat hij hier in het midden... Een kuil is ontstaan met name als oorzaak drempels, die hebben wij in Nederland nogal heel veel, en daardoor wil eigenlijk je stuur constant in de rechtuit positie blijven staan. Ik ga hem gelijk vervangen want ik vind hem niet soepel draaien. Ik heb de bovenste kroonplaat eraf, nu is de kwestie van de borg lipjes even los haken. Dat is 1. En hier zit nummer 2. En dan kan de borgmoer eraf. Onder de borgmoer zitten borgklipjes. Uh, Die valt aan de ene kant in de onderste moer. En aan de andere kant zit het weerraakje wat naar boven toe gebogen wordt. Wat in. De borgmoer komt te zitten. Ik draai de bovenste moer los. Zo. Ondertussen ondersteun ik hem, want anders zou hij naar beneden vallen en laat ik hem voor zakken totdat ik het deze stuk in mijn hand heb, dat is deze. Hier was bovenste eerst een stofkering. Die pak ik er even tussenuit. Zo. Die houdt de veiligheid tegen. Vervolgens hebben we de binnenlager. Dat is deze. Hier lopen de kogeltjes binnenin overheen, Hier heb je de kogeltjes. En dan hebben we nog een buitenlager gedeelte wat in het frame vast zit. Wat je heel duidelijk nu kunt zien, is dat hier de loopspoortjes staan van de kogeltjes. Die lopen hier in deze schuine groeven. Dus dat ga ik even schoonmaken. Ik heb aan deze zijde een koningsballerflager liggen en aan deze zijde een lager met gewoon ronde kogeltjes. Ik zal jullie de verschillen laten zien. Aan deze kant de koningsche, die bestaat allemaal uit naaltjes en aan deze kant uit balletjes met een mooi kooitje eromheen. dat ze allemaal op de juiste afstand van elkaar blijven. En bij deze motorfiets gaan wij het originele kogellager monteren, omdat wij van mening zijn dat dat beter bij dit type motorfiets past. Deze strepen. Die worden veroorzaakt door het inslaan van de naaltjes. En hier bij het uh, kogellager zie je ook heel duidelijk waar ieder kogeltje heeft gelegen, is zo'n klein kuiltje ontstaan. Je kunt ze zelfs met schroeven draaien voelen, nu is de lager. Ik heb de schalen verwijderd. Vervolgens heb ik ze met een doek heel mooi zuiver gemaakt. Ik heb goed gekeken of er geen vuil aan de onderkant nog zit. In deze rand wordt het lagerschaal schaal bevestigd. En zijn eindaanslag is hier op deze horizontale rand. Wat belangrijk is, is dat daar geen vuil meer op ligt. Want dan uh, kan het lager niet helemaal aangedrukt worden en daardoor kan die eventueel scheef komen te zitten. Ik gebruik een hele mooie pers om het ballenvlager erin te zetten. Ik krijg regelmatig de vraag of ik een balloflager kan bijstellen, want er zit speling op en dat kan als hinderlijk worden ervaren tijdens het rijden. Mijn mening is dat ze bij het vervangen van het lager hem niet juist hebben gemonteerd. Als hij goed zit, dus gebruik daarvoor altijd de pers in plaats van een hamer, dan uh, hoef je hem eigenlijk in de rest van zijn levensperiode gewoon niet meer bij te stellen. Heen. Ik heb nu de bovenste erin zitten, dan wissel ik even mijn adapter en dan kan ik de onderste eroverheen schuiven en dan gaan we die monteren. Onderaf, dan zetten we bovenop het gereedschap weer. controleer ik altijd even dat hij helemaal goed recht zit daar zit hij en dan kan ik hem erin trekken zo hij zit wel heel erg kan bij zijn zet hem op moment klik Ik heb inmiddels de cups in het frame geperst en nu ga ik uh, het onderste lager op het T-stuk bevestigen. Dus die gaan we nu doen. Ik heb hier het onderste lagerschaaltje wat er overheen gaat en ik heb een special tooltje gemaakt die ik gebruik om erop te persen. Let even op dat hij aan de onderzijde goed draagt, hij is niet altijd mooi gelijk. En dan zet er een lange pijp overheen. En een buzzer op om hem op te vullen. De kooi erin en dan kan de bovenschaaltje erop. Goed in vet. Kan de stofring erop? Let trouwens wel even op als je dit er monteert. Er zit altijd één opstaande kant aan. En een aflopende kant. De opstaande kant. De die naar boven toe wijst Want daardoor kan het vel er niet in. Als je een nieuw balhoofd gaat invetten. Dan gebruik je wel altijd nieuw vet. Niet dat je het zand van de vorige boutjes en moertjes. In je lager smeert. We gaan hem monteren. En op, de moer erop. Het aanhaalmoment van de bovenste moer. Hop 25 Nm. Zet hem op 25 hop. Zo. Ja. Altijd even een paar keer draaien. dat het vet zich goed verspreidt. Dan is de volgende stap de borgring erop en de borgmoer. Deze kwestie van mooi uitlijnen. En de volgende stap is de borg haken weer terug. Aan de uh, andere kant zit het er nog in. Ik heb de borgmoeren vastgezet, maar nu ga ik hem nog op het gevoel vast draaien, zodat hij soepel draait. Net iets te veel. Je moet een behoorlijke slag lossen. Kijk. En zo draait hij soepel de wel op. Deze moer zet ik nog even niet vast. Dat kan pas als de voorvolgende voor er weer in zitten. Dus ik ga weer eerst mee verder. We hebben van de Hyperpro een mooi set progressieve veren gekregen. Wat daaraan opvalt is dat er een gedeelte is waar de windingen ver uit elkaar staan en een gedeelte waar de windingen dicht bij elkaar staan. Dat stinkt wel naar oud vet. Maar ruiken. <laughs> dat zijn een soort van naaltjes. Die mooi rond zijn. Dat ja, is wel handig. Natuurlijk het is het mooi. <laughs>